In deze video laat ik zien hoe je in Microsoft Teams in een klassenteam, wat nog nieuw is, het klasnootboek kan instellen en daarbij gebruik kan maken van bestaande inhoud uit andere klasnotitieblokken. Ik heb een nieuw team aangemaakt, een klassenteam, en ik kan hier klikken op de knop klasnoteboek instellen. Ik kan ook meteen naar het Class tabblad gaan, want het is eigenlijk hetzelfde als wat hier gebeurt. En dan kan ik klikken op de knop OneNote klas notitieblok instellen. In een andere video heb ik uitgelegd wat er gebeurt bij een leeg notitieblok. In dit geval ga ik kiezen voor uit bestaande notitieblokinhoud, omdat ik al een klasnotitieblok in andere klassen heb gebruikt en daar de inhoud van wil overnemen. Allereerst krijg je een overzicht van alle onderdelen van een klasnotitieblok. De samenwerkingsruimte waarin kan worden samengewerkt, de inhoudsbibliotheek waarin de lesinhoud kan worden getoond en waar studenten niet kunnen bewerken, de sectie alleen docenten wordt standaard ingesteld en elke student krijgt zijn persoonlijk notitieblok waarin jij mee kan kijken en feedback kan geven en waarin ze niet bij elkaar kunnen kijken. Ik klik op volgende en op dit moment moet ik nu een keuze maken waar ik al eerder gemaakte inhoud vandaan wil halen. Ik kan die inhoud toevoegen aan de inhoudsbibliotheek of aan de sectie Alleen Docenten. Heb ik bijvoorbeeld bepaalde lesmatstof al in een ander klasnotitieblok staan, dan kan ik hier inhoud toevoegen kiezen en dan kan ik van al mijn andere notitieblokken ook weer keuzes maken. Bijvoorbeeld uit een andere klas. En ik klik op gereed en dan krijg ik hier te zien wat er in dat klasnotitieblok staat, in de inhoudsbibliotheek, maar ook in de sectie Alleen docenten. En in dit geval ga ik bijvoorbeeld de secties voor week 42, 43 en 44 kopiëren van dit notitieblok naar mijn nieuwe. Ik Klik op gereed. Datzelfde kan ik dan ook nog een keer doen voor de sectie Alleen docenten. Dus heb ik daar bepaalde content al staan in een ander notitieblok, kan ik dat hier toevoegen, dat doe ik nu even niet. En ik klik op volgende. Nu moet ik nog instellen welke secties de student standaard in zijn notitieblok ziet. Ik kan hier secties verwijderen. Ik kan ook weer een sectie toevoegen. En ik kan ook de secties die er standaard staan voorzien van een andere naam. Ik klik op maken. En nu wordt het klasnotitieblok op de achtergrond voorbereid. Dit kan enkele minuten duren. Uh, aan de achterkant moeten allerlei zaken moeten worden ingesteld. En datzelfde geldt ook op het moment dat je nieuwe studenten aan deze klas zou toevoegen, dan duurt het soms even voordat zij beschikken over hun eigen notitieblok. Je ziet nu een melding. Hier staat dat het klasnotitieblok klaar is, maar er komt een apart teasebericht wanneer al mijn secties zijn gekopieerd. En Ik ga nu even kijken of dat intussen misschien al gebeurd is. Je ziet dat je standaard een pagina al krijgt met wat inhoud, met wat uitleg over het notitieblok. En de navigatie zit hier onder de drie boekjes. Ik heb in dit geval drie secties gekopieerd naar de inhoudsbibliotheek. En je ziet, ze zijn er al wel. Het kan zijn dat het nog even duurt voordat de inhoud gesynchroniseerd is. Dus of er al inhoud staat, is even afwachten. Nou, het valt mee. Eigenlijk al mijn pagina's zijn meteen al overgenomen. En dat geldt ook voor de andere secties. Dus op deze manier kun je in een nieuw klasnotitieblok nieuw klas uh, klas in uh, een nieuw team toch gebruik maken van materiaal wat je al eerder in een andere klas hebt gebruikt.